spreker uh, naar voren halen. En dat is uh, Miel. En dan, kan ik ook... dan ga ik hem even doorklikken en vervolgens aan Miel geven. Ja, dankjewel. Niel Vught, um, leuk om hier te vermelden uh, dat jij eigenlijk degene bent uh, die uh, het initiatief heeft genomen uh, voor dit webinar. Bij jouw postdoc-traject, uh, uh, het onderzoek, uh, hoorde dat er eigenlijk bij uh, een symposium. Uh, we wilden dat in juni doen. Nou, dat is natuurlijk duidelijk. In juni uh, lag alles uh, plat. Uh, vanwege dit onderwerp e-health uh, dachten we van ja, als je het... Uh, in deze tijd uh, wil laten doorgaan dan kan dat zeker met uh, dit webinar uh, en dan daarom nu ook hier uh, online en Miel jij hebt uh, in jouw zogenaamde SWOG onderzoek ook echt gekeken uh, vanuit uh, theorie vanuit onderzoek van hoe kun je uh, e-health nu mogelijk maken en dat voor een specifieke doelgroep Miel voor jou aan jou het woord. Dankjewel Inge um... Ja, dus zoals Inge al aangaf, uh, mijn naam en uh, functie bij Transo. Um, het uh, postdoc volgt natuurlijk op een promotieonderzoek. En mijn promotieonderzoek um, ging over een uh, e-applicatie... die gericht was op het leren omgaan met chronische pijn. Um, en zoals dat gaat, roept dit uh, heel veel nieuwe vragen op. Um, um, ja, over de impact van uh, computerondersteunde interventies. Wat weten we daar nu eigenlijk echt over? Um, en ook bleef ik uitgedaagd om na te denken over evaluatie. Hoe kun je impact nu echt goed beoordelen, de gronden en bevorderen. Um, en ik vermoedde dat onderzoek een rijker beeld van impact kan opleveren dan het tot nu toe doet. En uh, ja, meer waar je in de praktijk ook echt wat mee, mee kunt. Um, en het leek me belangrijk genoeg om daar in postelijke onderzoek nog dieper in te duiken. En gedurende de presentatie hoop ik dat, uh, uh, dat het aan jullie duidelijk wordt wat ik hier precies mee bedoel. En uh, fijn dat ik het op deze manier met jullie kan delen. Um, ja, het wordt een echte onderzoekspresentatie met alles wat daarbij hoort. Dus ik hoop dat ik jullie er allemaal een beetje uh, bij kan houden. Um, in de presentatie staat hier en daar wat gele tekst. Uh, die is er eigenlijk vooral om gericht om jullie te prikkelen om daar, uh, daarop te reageren. Uh, graag uh, reageer ik daarop na de presentatie. Um, ja, als er tussendoor hele belangrijke verhelderende vragen zijn, dan, uh, dan hoor ik dat ook graag. Um, het onderzoek is net als het webinar, zoals Inge zei, te danken aan Stichting Swoog. En uh, mijn onderzoek uh, is alleen maar mogelijk gemaakt door een aantal collega's die ik hier op de slide uh, noemde. Um, nou, waarom zou je nog twee jaar druk maken over het uh, uh, uh, thema steun aan patiënten met uh, chronische pijn? Um, het, is, het komt gewoon ontzettend veel voor. Um, ja, zoveel dat uh, bijna iedereen in zijn of haar leven wel een keer mee te maken krijgt. Um, ja, om, om dat te illustreren, chronische laken rugpijn is de grootste deelpopulatie... En deze gezondheidsbeperking kent waarschijnlijk de grootste ziektelast van, uh, tijdens het leven van mensen. Dus dan heb ik het niet over natuurlijk sterfte, maar gewoon tijdens het leven van mensen is dat hetgeen waar mensen het meeste hinder van ondervinden. En dat is wereldwijd het geval. Um, ja, er zit een ontzettende grote individuele variatie in, uh, in, in, in het soorten, oorzaken en, en, en uitingen van chronische pijn. Um, het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van reuma, kanker of een neurologische aandoening... Uh, in elk geval heeft het meestal een behoorlijke weerslag op het dagelijks leven. Um, bij andere vormen is niet heel specifiek uh, een lichamelijke afwijking uh, aan te duiden en is pijn zelf een primaire kenmerk. Um, um, ja, pijnpercepties zijn immers veel meer dan een directe reflectie van lichamelijke schade um, en ze houden op diverse manieren verband met um, het psychosociaal functioneren van mensen. En daarmee wordt in uh, behandeling niet altijd even goed uh, rekening gehouden. Um, ja. Dat is voor jou, voor de accreditatiebutton uh, okay. is in beeld. Uh, ja. Dus voor degene uh, die, uh, wie dat betreft, uh, druk er even op, want dan uh, word je geregistreerd. Sorry, Miel, Geen aan jou weer het woord. Geen probleem. Uh, vervolgens is de vraag, um, uh, waarom zou de inzet van iaf daarbij uh, kunnen helpen? Uh, ik, zal je, ik vertel uh, jullie een beetje over hoe daarover wordt gedacht. En nodig jullie een beetje uit tot, uh, tot reflectie over de vraag van wie doen we het eigenlijk? Um, er zijn veel verschillende plausibele motivaties voor de inzet van e-health. Uh, voor mij is het een beetje het bekende riddeltje waar de wetenschappelijke artikelen mee beginnen. Um, computers kunnen een uitkomst uh, zijn wanneer informatiezorgverleners en andere middelen ver van huis zijn of te duur uh, voor een patiënt. Als men vreest uh, hoe anderen aankijken tegen bijkomende psychische lasten. je um, zou met minder middelen aan meer mensen zorg kunnen bieden die inhoudelijk uh, consistent is. En dat zijn al, allemaal argumenten die heel goed klinken. Uh, misschien ook een beetje afhankelijk van wie ze hoort. Uh, en in elk geval, kan uh, kan een hypegevoelig uh, thema zijn. Uh, het is daarom nogal uitdagend om, uh, om goed te motiveren waarom je het inzet. Uh, en bijvoorbeeld als aanvulling of vervanging van, van bestaande zorg. En, en om dat ja, goed, echt, echt goed te doordenken. Uh, ja, dat raakt ook echt uh, aan het uh, verhaal van Evelien hiervoor natuurlijk. Uh, en wat mij betreft, heel belangrijk om ook te evalueren of die beloften echt ingelost worden. Uh, en wat voor resultaten zouden we dan willen zien? Um, nou ja, het woord impact het moet natuurlijk even gedefinieerd worden. Um, er, is er, er is sprake van impact uh, als de individuen waarop je je richt ook echt bereikt worden: um, dat zij de be beoogde de, de, de, de gezondheidsdoelstellingen kunnen bereiken, uh, dat zorgverleners tenminste bereid zijn om het in te zetten. Um, uh, dat intenties ook opgevolgd worden door actie om IAD in te zetten zoals bedoeld. Passend in een lokale context en uh, niet te duur. En alles moet dat ook enige tijd volgehouden worden. Uh, ja, ook rakend aan, aan het verhaal van, uh, van ja, wat ons doel van de, van de, van de academische werkplaats. Um, dan de vraag impact, hoe onderzoek je dat? Uh, nou, de eerste waar, waar je misschien aan denkt, waar men vaak aan denkt, is, uh, is, is het specificeren van een klinische vraag. Uh, ik zal het illustreren met een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld patiënten um, um, uh, zijn individuen met fibromyalgie. Uh, de e oplossing is een app om uh, na een multidisciplinair revalidatieprogramma een boek, dagboek bij te houden... ...over het volhouden van belangrijke activiteiten die je daarin hebt opgebouwd. Uh, en daarbij krijg je feedback van een, uh, van een therapeut op afstand. Uh, en dan zou je dit kunnen vergelijken met uh, een situatie zonder nazorg. Um, dan kijken we of er een verschil is in de afname van katastrofale gedachten over de gevolgen van pijn en hinderen van pijn in het dagelijks leven. Dat kunnen bijvoorbeeld de uitkomsten zijn. Um, en dan testen we in een uh, geanalyseerd experiment. Um, en dan uh, komen daar uh, dit soort cijfers uit. Hè. Een, een effectgrootte van uh, 0,35. Ja, nou ja, um, dan roept dat me vaak de vraag op, nou ja, wat, uh, wat betekent dit? Um, en uh, wat kun je er vervolgens mee? Uh, dus dit is een vraag die ik, uh, ja, waar, waar ik jullie uh, uh, over uitnodig om, om over na te denken. Maar ja, wat willen we eigenlijk nog meer weten? Wat zijn, uh, wat zijn de vragen, de dingen die je nog niet, dan nog niet weet? Um, werkt het nu echt op de manier zoals de bedenkers het voorspelden? Uh, bij welke programma's lukte dat wel, bij welke programma's lukte dit niet... Um, wat is er nodig om uh, zoiets in mijn werkomgeving te realiseren? Uh, ga ik daarbij nieuwe of meer uh, individuen bedienen of, of bestaande patiënten met een beter resultaat? Uh, ben ik hier als zorgverlener zelf van overtuigd? Um, willen mijn collega's dit ook? Uh, wat voor stappen ga ik zetten? Wat gaat het kosten en wie gaat het betalen? Dat zijn allemaal vragen die, die met, een, met een experiment nog niet beantwoord zijn. Um, er zijn andere vormen van onderzoek die daar uh, beter over kunnen informeren, zoals een ontwikkel- en haalbaarheidsonderzoek, e uh, economische evaluaties uh, en nog een aantal andere voorbeelden die hierop staan. En ook in de synthese, synthese van onderzoek kun je er rekening mee houden dat er veel meer verschillende methoden zijn die, uh, um, ja, die informatie kunnen geven over de impact van een, uh, van een programma. Um, nou, een perspectief die je daarop kan loslaten is realistische evaluatie. Uh, het is niet een specifieke techniek, het is, het is meer een benadering van, van evaluatieonderzoek waarin je uh, uh, ja, dat bevordert om je bezig te houden met verklaren en niet, te, niet zozeer direct te oordelen. Um, om een metafoor te gebruiken, je kijkt eigenlijk onder de motorkap van de interventie, uh, zodat, zodat het ook mogelijk wordt om daaraan te kunnen sleutelen uh, met alle mogelijke voordelen en risico's daarvan. Um, en Realist Review is de variant waarbij je naar secundaire bronnen kijkt um, als deze relevant en betrouwbaar zijn. Um, en, dat je, en dat je soms niet een oordeel van stempel komt geven uh, met het evalueren is soms wat lastig uit te leggen. Vandaar dat er uh, dit soort plaatjes in omloop zijn. Um, nou, vanuit dit perspectief hebben we een brede vraag uh, geformuleerd. En bij, bij voorbaat weet je dat die te ambitieus is om te beantwoorden. Um, en al uh, er hebben we wat specifiekere vragen geformuleerd. Um, die gaan in eerste instantie over uh, in hoeverre dat er eigenlijk überhaupt onderzoek is naar impact in een brede zin. Um, en of dat er ook gezocht is naar theoretische en contextuele verklaringen of uitleg. Um, en daarbij verwachten we meer empirische informatie te vinden over gebruikers zelf, uh, over gezondheidsuitkomsten uh, uh, en wat men van programma's vindt en hoeveel uh, men er gebruik van maakt, dan, uh, dan over adoptie en implementatie. Daar, daar hadden we eigenlijk van tevoren al verwacht dat daar... Niet zo heel veel informatie nog over zou zijn. Um, nou ja, we volgden de richtlijnen van, van, van deze, van deze uh, onderzoeksbenadering. Um, ja, je zit wat vaker uh, in vergelijking met een, met een systematische review een, een stap terug in je onderzoek. Dus uh, het herformuleren van doelen of opnieuw weer literatuur zoeken. Uh, ja, dus op die manier is het een, een, een wat meer iteratief proces dan, uh, dan gebruikelijk bij literatuuronderzoek. Um, en je, je, wat je probeert te bereiken, is het formuleren van zogenaamde CMO's. Uh, dat is weer iets heel abstracts, dus ik ga het weer met mijn voorbeeld proberen duidelijk te maken. Uh, een beoogde uitkomst kan bijvoorbeeld zijn: is uh, um, uh, minder hinder van pijn. Um, een interventie kan, uh, uh, kan zijn: um, de mobiele nazorg-app die ik net noemde. Um, en uh, als we het over mechanismen hebben, dan bedoelen we eigenlijk een soort uh, uni ja, universele wetmatigheid. die, er, die ervoor zorgt ja, die, die, pijn, die hinder van pijn veroorzaakt. Um, bijvoorbeeld het bewustzijn van een lichamelijke uh, conditie. en wat die met je doet. en uh, in hoeverre dat het desondanks mogelijk is. om uh, betrokkenheid te ervaren bij je dagelijkse, dagelijkse activiteiten. Uh, een heel complex psychisch mechanisme. dat, je, dat, we, dat we dan bijvoorbeeld uh, het label pijnacceptatie uh, geven. Um, Context is ook weer heel abstract. Uh, het bevat eigenlijk allerlei omstandigheden uh, die het acceptatiemechanisme kunnen triggeren. Dus uh, de werkomgeving, uh, persoonlijkheidskenmerken van iemand uh, enzovoorts. Het gaat hier om het feit dat het uh, het mechanisme uh, activeert. Um, een programma van interventie is dus iets wat je... Uh, wat je in de context van, van, van, die perso ja, van, van uh, de persoon verandert, uh, waardoor het mechanisme op een andere manier geactiveerd uh, wordt. Uh, en um, een van, of meerdere van dit soort configuraties, die uh, samen vormen die een theorie, een programma theorie, een, een theorie over hoe een programma uh, werkt. Uh, dus de eerste stap in het onderzoek is het formuleren van initiële uh, programma theorie, dus initiële CMO's, een uh, soort van uh, hypothese eigenlijk. Um, de input daarvan die, uh, haalden wij uit informele gesprekken, uh, met mensen die de context kennen, uh, maar ook uit theoretische bronnen. Um, later kom ik er inhoudelijk een beetje op terug wat we, daar, uh, ja, wat we daaruit ontdekten. Um, en de kern van die, individuele, van die initiële verwachtingen um, was dat het heel belangrijk is dat, dat uh, de betrokkenen samen waardeproposities uitwerken, ook weer volledig... Uh, ja, het komt volledig overeen met het verhaal van Evelien. Uh, een van de kaders die wij dus ook in, in dit onderzoek hebben gebruikt, die, uh, die legde zij daarin dus ook uit. Um, per doel en uh, per uh, gaan we een selectie van onderzoeksresultaten nu bespreken.